Hallo en welkom allemaal bij de laatste van de drie korte herhalingslessen van de eerste paragraaf van hoofdstuk 10. Nu gaan we focussen op het hart. En dan wil ik allereerst even kijken naar de bouw van het hart. Het hart is opgebouwd uit twee helften. Je hebt de rechterhelft, die altijd aan de linkerkant wordt laten zien, want je kijkt van voren. En de linkerhelft, die je dus altijd aan de rechterkant ziet. Nou. Elk van die harthelften bestaat weer uit twee onderdelen. Allereerst heb je de boezems en daarna heb je de kamers. In de boezems, daar wordt bloed opgevangen uit aderen en de kamers, daar vandaan gaat bloed weer weg door verschillende slagaderen. Nou, die aderen, als je eventjes aan de rechterkant kijkt, dan zie je dat bloed komt uit de onderste en de bovenste holle ader. Nou, het bloed dat komt dus uit die onderste en bovenste holle ader, dan komt het vanuit het hele lichaam. En op dit moment, hè, het hele lichaam heeft zuurstof gebruikt uit dat bloed, dus het bloed is op dit moment zuurstofarm. Nou, dan gaat het hier via, dan gaat het hier zo, gaat het naar de rechterkamer vanuit die rechterboezem. En vanuit die rechterboezem wordt het hier deze slagader ingepompt. En die vertakt zich heel snel in twee slagaderen. Die grote slagader die wordt de longslagader genoemd en die longslagader en die vertakkingen die brengen het bloed naar de twee longen zodat daar zuurstof in het bloed terecht kan komen en dan komt dat bloed dat komt weer terug via hier de nummertjes 8 de longaders. He? En dat komt dan uiteindelijk uit bij nummer 2 hier in die boezem, in de linkerboezem. Vanuit de boezem, linkerboezem gaat het weer naar de linkerkamer en vanuit de linkerkamer gaat het hier naar buiten, naar wat we dan noemen de aorta, oftewel de lichaamsslagader. En dan gaat het vanuit de lichaamslagader, gaat het natuurlijk weer naar de rest van het lichaam, komt het uiteindelijk weer hier uit bij de bovenste en onderste holle ader. Nou, in het hart, er zitten ook nog kleppen. We hebben het vorige les hebben we het al even gehad over kleppen in de aderen, maar in je hart zitten ook kleppen. Allereerst heb je natuurlijk de hartkleppen, die zitten hier zo en hier zo. En die hartkleppen die zitten dus tussen de kamers en de boezems. En die hartkleppen die zorgen er ook voor dat zodra de kamer gaat pompen, dat het bloed niet terugstroomt vanuit de kamer naar de boezem, want je wil natuurlijk dat alle bloed doorgaat die aderen in. En dan heb je nog een set kleppen en dat zijn de halve maanvormige kleppen. Die zitten tussen de kamers. En de slagaders waar die kamers in pompen. En dat is zodat bloed uit die slagaders niet weer per ongeluk terugstroomt de kamers in. Halve maanvormige kleppen. Hoe werkt dat hart nou? Het hart werkt eigenlijk in drie fases. En één zo'n cyclus van die drie fases, dat is telkens als je hart één keer klopt. Dat kan je dus voelen hier bijvoorbeeld in je pols. En om te beginnen wil ik hier zo met deze beginnen. Dit is wat we noemen de diastole. Dat is de rustfase van het hart. In de rustfase van het hart, dan zijn de halve maanvormige kleppen die zijn gesloten, maar de hartkleppen die zijn open. De boezems die stromen in deze fase langzaam vol met bloed vanuit de holle aders en vanuit de longaders natuurlijk en een deel van het bloed stroomt ook al door naar de kamers dus die kamers worden ook al langzaam gevuld. In de tweede fase hier zo dan trekken die boezems trekken samen en het bloed wordt daardoor uit die boezems naar de kamers geduwd. In deze fase nog steeds is het zo dat die halve mangevormige kleppen gesloten blijven. En de hartkleppen blijven over, open. Deze tekening is een beetje fout. Maar hier ook deze hartklep blijft open. En dan wordt de bloed dus die kant op geperst. En dan vindt het werkelijke pompen plaats. De kamers trekken samen. En als die kamers samentrekken. Dan worden de hartkleppen gesloten. Zodat bloed niet meer terug die boezems in gaat, maar die halve maanvormige kleppen die gaan open zodat het bloed door die slagaderen, de longslagader en de aorta het hart uit kan. En dan begint alles weer opnieuw. Die rustfase die noemen we dus de diastole en deze twee fases samen die noemen wij de systole. Nou, hoe weet het hart nou hoe die moet kloppen? Dat heeft te maken met elektrische signalen. Jullie weten dat nog wel van, um, jullie weten dat nog wel van hoofdstuk 7 wellicht. Um, we hebben neuronen in ons lichaam, zenuwcellen. En die zenuwcellen die vervoeren elektrische signalen. En als je een elektrisch signaal op een spier zet. Dan trekt zo'n spier samen. Nou, bij een reguliere hartslag begint er een elektrisch stroompje hier zo. Dit is de sinusknoop. En de sinusknoop die zit in de rechterboezem. En in die rechterboezem, daar heeft die sinusknoop, daar ontstaat een elektrisch stroompje. En allemaal axonen gaan door die hele rechterboezem heen en ook naar de andere kant naar die linkerboezem toe. En omdat daar allemaal stroompjes doorheen gaan en die boezems die bestaan natuurlijk uit spierwanden, trekken die spieren van die boezems samen. En dan heb je hier dus wat we noemen die boezemsystolen. Dat de boezems samentrekken en dan gaat het bloed gaat hè? dan gaat het bloed dus vanuit die boezems gaat naar de kamers toe. Maar Waar dat elektrische stroompje ook heen gaat, is hier zo, naar dit dingetje. En dat noemen we de AV-knoop, atrioventriculaire knoop. Nou, AV knoop. Die AV-knoop zit op de grens tussen de rechterboezem en de rechterkamer. En als die AV-knoop wordt geactiveerd, dan loopt er vandaar weer een elektrisch stroompje hier door die middenwand van het hart. En die bundel van zenuwuitlopers, die axonen, die noemen wij de bundel van his. En die bundel van his die zorgt ervoor dat uiteindelijk die stroom door het hele hart heen gaat, langs, die, langs, al, langs de hele kamerwand, van allebei de kamers, en dan trekken die kamers samen. En doordat die kamers samen trekken, wordt het bloed de rest van je lichaam ingepompt. En dan heb je dus de kamersystolen. En dan begint de cyclus weer opnieuw. Dan wordt die sinusknoop weer actief. Die stuurt dan weer een signaaltje door de hele boezems heen. En uiteindelijk ook die AV-knoop. Die AV-knoop stuurt via de bundel van HIS. stuurt hij weer een elektrisch signaal door de hele kamers heen. Enzovoort. Als laatste wil ik het nog even hebben over bloeddruk. Bloeddruk is gedefinieerd als de kracht die je bloed uitoefent op je bloedvatwand. Dus hè, bloed van binnen drukt op die bloedvatwand. Nou, dan moet je officieel moet je daar ook nog de oppervlakte van je bloedvatwand bij meerekenen, maar daar gaan we ons even geen zorgen over maken. Over het algemeen is het zo dat hoe verder je van het hart af zit, hoe kleiner die bloeddruk is. En dat heeft te maken met over wat voor een oppervlakte het bloed wordt verdeeld naarmate je verder van het hart komt. Ze zie je ook, hè, in de aorta is de bloeddruk op zijn hoogst. Terwijl als je hier kijkt in de aderen, dan is de bloeddruk eigenlijk praktisch nul En wordt het bloed niet meer voortbewogen door de pompbeweging, door de druk die het hart veroorzaakt, maar door de zuigkracht die het hart heeft op het bloed. Uh, bloeddruk wordt gemeten in twee cijfers normaal gesproken. Dat zijn de bovendruk en de onderdruk. De bovendruk is de hoogste druk en dat is de druk die je krijgt als het hart pompt. We zetten tijdens de kamersystolen, dan komt het bloed, komt, wordt bloed uit het hart gedrukt, uit het hart geperst door al die bloedvatwanden heen. En dan zet het natuurlijk de grootste druk mogelijk. Terwijl tijdens de diastolen heb je de laagste druk mogelijk. Dat is namelijk, dat is gewoon de Bijna passieve stroming van het bloed door je lichaam. Dat wordt gemeten met behulp van een bloeddrukmeter. En meestal is de eenheid een unieke eenheid die je nergens anders aantreft: millimeter kwik. Nou, wat die eenheid precies inhoudt, hoeven jullie niet te weten. Maar dat het in millimeter kwik wordt gemeten, is voor jullie wel relevant. Dat is het laatste wat ik wilde vertellen over het hart. En dat is ook hiermee het einde van alle herhalingslessen. Ik hoop dat het voor jullie allemaal nu duidelijk is en wens jullie heel veel succes verder.